En leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb bij me Daan, maar die zit bij de andere camera. Dus die, uh, ja, die zien jullie op een apart beeld. Dat komt natuurlijk omdat het coronatijd is en anderhalve meter afstand moeten en willen houden. Het is wel lekker zo je eigen aura zo. Wat gaan we vandaag uitleggen, tenminste? Ik heb aan Daan gevraagd of ze het uit wil leggen, omdat ik natuurlijk een leek ben, maar jullie wel graag verder wil helpen als je vragen hebt. Veel mensen starten met hun kinderen of kinderen willen heel graag snel starten. Dus koop een pony en willen dan eigenlijk gelijk wedstrijden rijden. Dan zijn er heel veel verschillende vormen van wedstrijden rijden. Je kan Lekker. natuurlijk uh, FNRS rijden. Ja. Je kan KMS rijden. Je zou onderling kunnen rijden. Ja. Je, uh, je kan, kan gewoon. Verschillende disciplines kan je rijden. Ja. Je kan kliniekjes rijden. Er zijn in ieder geval heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, je hebt in de KMS de BB. Ja. En wat houdt dat precies in, de BB? Uh, de BB is eigenlijk een soort instapklasse. Dat je kennis kan maken met ja, de KNS-proeven. Die worden uh, wel ook echt beoordeeld als de proef, maar nog eigenlijk net niet zo streng als een BL en hoger proef. Dat je daar eigenlijk een beetje kennis mee kan maken met het uh, proefjes rijden bij de KNS. En dat je daar eigenlijk vooral proberen de meeste juries positief commentaar te geven om je verder te helpen bij de volgende keer dus eigenlijk meer om een beetje enthousiast te worden voor het rijden van ja. proefjes ja nu heb ik gemerkt dat het eigenlijk ontzettend lang duurt <laughs> heel erg lang veel langer dan dat je zou denken of dat ik gedacht had voordat je eigenlijk in staat bent om een fatsoenlijke b-proef te rijden hoe komt dat er zijn natuurlijk een heleboel factoren belangrijk bij. Uh, dat is ook hoe jij als combinatie met je pony samenwerkt en natuurlijk ook de combinatie met jouw in instructrice. Er zijn ook een hoop instructeurs of instructrices die zeggen start maar gewoon, kijk maar hoe het gaat en dan gaan we daar wel op inspelen. Uh, maar ik zelf wil heel graag dat het eigenlijk thuis bijna iets beter uh, lukt en voor elkaar is als wat je in je proefje zou willen laten zien. Dus stel dat je thuis traint op ja, het liefst natuurlijk 100%, maar dat zal niet altijd lukken. Op 80, 90%. Dan zou je op wedstrijd in je stresssituatie zou je 60 à 70% in het begin kunnen laten zien. Dan zit je altijd eigenlijk mooi rond winstniveau te rijden. Waardoor als je op wedstrijd gaat en het lukt eigenlijk niet zo goed. Omdat het thuis nog niet goed genoeg voor elkaar is. En je daardoor hele slechte punten haalt. Dat is ook niet heel goed voor je... Zelfvertrouwen, Zelf daar, ja, daar krijg je eigenlijk commentaar bij van ja, allemaal slechte cijfers en wat er allemaal niet goed ging. Terwijl als je zorgt dat thuis eigenlijk alles heel goed voor elkaar is, dan kan er op wedstrijd ook een keer iets fout gaan. Omdat je voor iets anders dan weer heel goed voorbereid bent. En zo daar, uh, dat je eigenlijk je proef gaat rijden met het gevoel dat je er klaar voor bent. Ook. En niet dat je maar kijkt en ziet wat er gaat gebeuren. Nou zij is Tess aan het rijden sinds ze zeven jaar is, het kan ook jonger heb ik begrepen, maar leren ze dan een paard rijden of is het eigenlijk meer voor de lol? Ik denk dat het vooral heel erg voor de lol is. Het ligt natuurlijk wel ook aan uh, hoeveel talent je hebt hoeveel, en wat voor soort paard of pony je hebt. Als je natuurlijk al een hele, hele voorgeprogrammeerde pony hebt is het altijd iets mooier om naar te kijken. Ik weet niet of, het dan, of jij dan als kind of ruiter dan ook echt jouw pony op die manier laat lopen, of dat jouw pony weet dat hij op die manier moet lopen. Ja. Dus het kan natuurlijk echt wel op een veel jongere leeftijd, maar als je iets ouder bent en iets meer controle hebt over je lichaam, ben je zelf ook in staat om jouw paard of pony op een bepaalde manier te laten lopen, in plaats van dat je eigenlijk mee rijdt of misschien wel mee lift. Uh, we gaan even een klein stukje kijken. Nou, we hebben hem op versneld gezet. Dus wij scrollen er nu doorheen. Maar jullie krijgen gewoon het versnelde beeld te zien. Uh, Van Tessa, die dan begonnen is met paardrijden. En dan uiteindelijk vijf jaar rijdt. In die tijd is ze natuurlijk op een gegeven moment bij Daan terechtgekomen. En eigenlijk wil ik jou vragen om er doorheen te scrollen. En hem dan op stop te zetten op het moment dat jij denkt dat het überhaupt iets met paardrijden begint te, te worden. Oké. Okay, nou, dus uh, je kan hier op play drukken. En dan mag je op het onderste balkje gewoon even, even scrollen. Even scrollen. Laagbenen naar achteren en teugels op maat. Dit is natuurlijk super voor je balans: gewoon een pony die lekker zijn hoofd op dezelfde hoogte houdt. Kijk, spelen is natuurlijk altijd leuk. Zeker als je jong bent, is het belangrijk om ook uh, plezier te maken met paarden en pony's dat je niet alleen maar paard rijdt omdat het moet. En omdat het goed moet, maar ook omdat je plezier hebt. Zeker als je jong bent is het heel belangrijk dat je een pony hebt die gewoon lekker met zijn hoofdje op dezelfde, op dezelfde hoogte loopt. En jij daar dan je eigen balans in kan vinden. En Tess gaat Kaffiletti lopen. Daar komt ze. Ta -tada -tada, ertussen. Barney, denk ik. Heb wel maar geen zin om eroverheen te lopen. Die gaat wel los. Nou, daar gaat ze weer. Ja, pap, pap, pap, pap. Ja hoor. Wacht je even. Hè? Tess, op wie zitten we? zit je vandaag? Sip, Hij Hi, Nou, geen zwaaien. Zo, Tess weer eens lekker aan de raad. van het noontje. He? Je ziet wel meteen heel mooi dat uh, zeker als je klein bent en je zit op een... Oh, sorry. Je zit op een groot paard. Dan is de staan-zit natuurlijk langzamer of trager, eh, waardoor je eigenlijk die staan-zit eh, mooier kunt maken in plaats van op een hele kleine, hobbelige pony. Dus een paard is eigenlijk makkelijker dan een pony als je zo heel klein eh, bent? Ja, zeker wel. Ik probeer er ook altijd op te letten als iemand voor het eerst komt rijden, dat je die niet meteen op je allerkleinste pony zet. Want hoe kleiner de stapjes, hoe sneller het staan en zit. En als je het nog moet leren, is het best heel moeilijk om heel snel staan en zit te leren. Terwijl op een, wat, op een paard of pony die grotere passen maakt, is het wat rustiger en kun je daar eigenlijk uh, makkelijker je balans in vinden. Dit is natuurlijk super heerlijk, handen los, goed voor je balans en we hebben plezier. Dat is belangrijk.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 ik denk dat dit nog steeds veel plezier is ja, ja zeker ik wou net zeggen met springen zie je dan natuurlijk ook misschien kunnen we nog wel een stukje terug dat bij deze sprong zie je het goed kijk dat eigenlijk uh, sterren springt heel netjes en Tessa gaat eigenlijk gewoon zo wii, achteraan uh, terwijl als je natuurlijk uiteindelijk beter het gevoel er mee hebt dat je dan ook echt mooi met de sprong mee kan zitten Ze zit nu wel ik, meer, wou, ik, wou, ik wou net zeggen, de, de houding begint nu echt mooi als een Amazon te worden. Door het slechte weer heeft wel twee dagen stilgestaan. Je ziet hier wel heel mooi dat ze de houding ontwikkelt. Ja, voor je uit. Lekker naar buiten. Lekker je hoofdje leeg. Goed, zo. Je ziet hier ook dat ze al mooier met de sprong mee gaat zitten. Het is het zo leuk, dat ze het gewoon blijft doen. Rustig blijven. Naar rechts. In de F5 moet je doorzitten. Wel van heel goed doorzitten. Dat is moeilijk, hè? <laughs> ja. Doorzitten is heel moeilijk. Ja. En eigenlijk is bijna doorzitten met je beugels uit nog moeilijker. Omdat je dan geen steun hebt ga je eigenlijk een beetje met je bovenbenen knijpen. Waardoor je juist met je billen gaat stuiteren. Dus eigenlijk kun je het beter met beugels doen. Het is wel heel goed voor je balans het, uh, door, uh, het rijden zonder beugels. Maar echt voor het begin zeg maar doorzitten goed te oefenen. Dat is, vroeger was dat heel normaal, als ja. je daar moeite mee had, ging je gewoon net zo lang zonder beugels rijden totdat je het kon. Maar er zijn zeg maar wel, nu in de tijd, zijn ze erachter gekomen dat het uh, wel voor je balans heel goed is, maar echt om te leren doorzitten, dat je dan met je beugels uit, juist gaat klemmen met je knieën. En dat is natuurlijk juist niet wat je wil. Nou, we zitten er inmiddels op, we zijn opgezameld, hier komt het monster voorbij, gereisd. Zie zie ook alweer dat als ze dan naar een hindernis rijdt, dat dat bewuster is, hè? dat je bewuster je pony naar een hindernis rijdt. Zo, de afstand maakt dan niet uit. En we hebben weer plezier. knuffelen wat ook dat je Ja, ja vind ik, maar dat is ook heel belangrijk tussendoor. Dat je de serieuze stukken ook afwisselt met de leuke stukken. Keer op blondie. Oh ja. Oh, dat was het dan. Oh, dat was de eerste keer op blondie. Gaan we hier al spreken van, er, van we kunnen gaan trainen of zeggen we nog we zitten in de plezierfase? Um, je zit hier steeds meer met een stukje dat ze. ze heeft nou natuurlijk ook een leeftijd dat ze er zelf bewust over na kan gaan denken. Dus um, dat is elf jaar. Ja, ja, ja, waarbij je zelf ook bewuster. Wat is hier, wit. Ja, is geschoren. Um, dat je in de leeftijd ook zit dat je zelf dingen kan gaan voelen en ook dingen gaat begrijpen. Nu zit het in 2020, dus nu ja. zijn we bij jou begonnen. Ja. Dit is het begin. Kijk, dat ziet er niet uit. <laughs> en dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè, op welk soort niveau je rijdt. Je doet altijd uh, stapjes blijf je maken, dus je hebt momenten dat het heel goed gaat. Maar je hebt daarna ook altijd even een dipje. Dat is niet dat je dat alleen in het begin hebt, maar dat hou je eigenlijk altijd. Maar daar leer je uiteindelijk wel weer heel veel van om daarin uh, bewust door te kunnen zetten en eigenlijk je doel te blijven volgen. Ja, inmiddels is Tess dus al 12 jaar hier. Nou, Dit was het voor, uh, voor dit. Maar hier is ze dus al 12 jaar. En dit is van de week. Ja. Dus van de week, uh, zeg maar, nu, nu heb je de hele fase gehad. Dus als je terugkijkt vanaf welke leeftijd denk je dat ze dan uh, meer richting training ging en minder richting ja. spelen. Nou, je ziet wel zeg maar dat met zo'n jaar of 19 dat echt haar, haar houding mooi uh, aan het ontwikkelen is. En dat als je natuurlijk zelf, um, als je zelf, hoe zeg je dat het beste? Dat weet ik niet. Niet comfortabel ben, want je bent comfortabel. Maar als je zelf daar uh, je eigen lichaam op het paard onder controle hebt. kun je daarna ook de goede oefeningen gaan geven. Als je natuurlijk nog een beetje je handen hebt die ergens heen wiebelen. of je benen die net een beetje een andere kant op gaan. Hoe meer jij daar natuurlijk op jouw ja, bewegende paard. Attribuut wil ik zeggen, dat is misschien een beetje gek. Maar hoe meer jij daar natuurlijk uh, comfortabel mee kan gaan zitten met het bewegende iets waar je op zit, hoe beter je daarna ook dingen kunt gaan voelen, herkennen en daar ook op kunt gaan inspelen, inwerken of anticiperen. Ja, dus uh, dat, dat betekent dat je meer... Je krijgt betere hand oogcoördinatie ja. Je krijgt je lichaam meer onder controle. Maar eigenlijk betekent het dus pas dat vanaf de puberteit, ongeveer iets daarvoor... dat je kunt gaan spreken van oké, okay, nu kunnen we gaan oefenen om richting een B-proefje te gaan rijden. Of zeg je dat zou daarvoor ook kunnen uh, als je een ander kind zou zijn of een ander lichaam zou hebben of anders in elkaar zou zitten? Ja, dat is natuurlijk moeilijk hè. Het is natuurlijk ook dat je uh, iedereen bewandelt zijn eigen pad en iedereen zijn pad gaat natuurlijk zo snel of uh, niet zo langzaam maar gaat zo snel als dat dat pad bewandeld kan worden en daarin is het denk ik niet heel erg leeftijdsbepalend wat of hoe je het kan maar meer wanneer jij er ook geestelijk en lichamelijk aan toe bent om daar natuurlijk samen met jouw paard of pony een combinatie te vormen en die daar ook de goede hulpen te kunnen geven en uiteindelijk natuurlijk trainen zodat het er op de goede manier uit kan gaan zien denk ik ja ik snap wel, wat, wat, je, ja, wel? Ik snap wel wat je zegt maar ik kan me toch ook voorstellen dat ik uh, heel gekscherend gezegd dat een kind van vijf heeft de oog- handcoördinatie nog niet heeft nog nee. geen controle over hun eigen lichaam dat is bij, ja. bijna ja. alle kinderen van ja. vijf jaar ja. Ja. En zo ja. dus misschien is het dan ook niet haalbaar Tuurlijk heb je natuurlijk ponies die ja. heel goed kunnen lopen ja. Ja. Nee, en als die je bijgereden echt, je worden, kan dat. Wat, wat je zegt, een beetje zo richting de puberteit dat je word je natuurlijk toch ook bewuster ja. van dingen. Um, daarbij heb je wel, dat heb, dat heb bijna denk ik iedereen, dat heb ik zelf ook zo'n periode meegemaakt. Als je onderweg echt een keer uh, dik midden in de puberteit zit, dat ook alles vervelend is en alles irritant is <lacht> en dat je overal boos om wordt. Um, maar eigenlijk daar inderdaad een beetje, ja, zo rond je 12e. dan begin je echt wel een beetje bewust ervan te worden van wat je nou eigenlijk precies zelf ook doet, omdat je coördinatie beter wordt en daardoor je, je natuurlijk ook beter je hulpen kunt geven. En uiteraard heb je mensen die zich veel sneller ontwikkelen. Absoluut. Dus die zijn misschien met 19 al ja. in staat ja. om dat te doen. Ja. En anderen hebben misschien wel nodig tot 12, 13 voordat ja. ze dat hebben. Absoluut. Absoluut. Maar het gaat er dus eigenlijk meer om dat je eerst moet leren controle over jezelf te hebben, ja. voordat je überhaupt kan gaan ja. trainen. En ja. wil je inderdaad uh, van paardrijden de overstap maken naar trainen? Ja. ja. ja. Okay. Dus dat is dan de ja. stap. Okay. Ja. We zijn nu bij uh, vorige week oh ja. ongeveer. Dus dat is Tess die is nu 12,5, die is in februari jarig. Nou, we nemen dit op in september, dus maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Ze is ruim 12,5 en die begint dan nu zeg maar met die trainingen. Wat zie je dan in jouw trainingen, of wat zie je nu bij Tess, dat je, eh, waardoor je denkt of vindt dat ze in staat is om meer te leren? Waar haal ja. je dat uit? Ja. Maak jezelf lang en meteen weer voelen hè, dat tempo, dat is van jou. Goed zo. Heel erg goed. Heel en ik vind het ook heel belangrijk om leerlingen onderweg heel vaak te vragen wat ze voelen of of ze het überhaupt voelen. Want uiteindelijk, ik kan natuurlijk wel mijn boek op gaan lezen zoals ik het ooit geleerd heb, Binnenbeen, binnen, Buiten, Teugel. Maar uiteindelijk zit natuurlijk een heel stukje gevoel bij en dat gevoel moet ook ontwikkeld worden. Omdat je eigenlijk daarin al meteen een beetje aan het investeren bent in de toekomst. Zo. Zeker omdat niet elk paard hetzelfde is. En waar, zeker als je zo jong bent, is niet het paard waar je nu op rijdt... ook het paard waar je dadelijk op rijdt als je veertig bent. We kunnen bijvoorbeeld ook hebben dat een paard de ene dag heel goed ging... en de dag daarna ineens minder goed. Dat je denkt, nou, gisteren ging hij zo goed. Maar kan het natuurlijk zomaar zijn dat hij ook in zijn lijf van gisteren... misschien een beetje spierpin hebt, waardoor hij het de dag daarna moeilijker vindt. En daar uh, moet je jezelf als ruiter natuurlijk echt naar ontwikkelen... Of je daarin uh, bewust door kunt blijven rijden. Of dat je je, en dat is wel moeilijk in de puberteit. Of je daar aan gaat storen. Erger, irriteren is misschien maar net hoe je het, hoe je het ziet. Maar dat vind ik zelf altijd wel heel belangrijk. Omdat ik dat vroeger misschien zelf niet altijd goed uh, vind ik zelf heb opgelost. Um, om toch wel die jongen Ruiters, daar wel bewust van te maken dat ook als de keer een dag niet mee zit, dan maar misschien een dag iets minder goed, maar wel er bewust over nagedacht te hebben wat je aan het doen bent, waar, waarom je doet en wat eigenlijk je verdere doel is. Niet dat je altijd in vandaag, nu bezig bent, maar dat je bezig bent met waar je naartoe wil in de toekomst. Nou, dit is ergens uh, aan het begin van de corona, dus dit ja. is ergens in maart. Volgende keer. Verkante keer. Ja, je ziet eigenlijk uh, wat hier dan natuurlijk ook een beetje gebeurt. Ze komt eigenlijk heel netjes binnen. Daarna uh, het wegdraven is een klein beetje rommelig. Dat geeft niet, kan gebeuren. Waardoor ze eigenlijk een klein beetje, denk ik, ook de weg kwijt is. En daardoor ook, dan kan het zomaar zijn dat je denkt... Oh, ja, we gaan linksaf en dat je dan zelf gewoon rechtsaf gaat. Dat gebeurt mij ook nog wel eens. En ik heb zelf, ik ben natuurlijk alles behalve een jurylid... En zeker met iemand die ik lesgeef kijk ik dan vooral ernaar hoe dat ze iets oplossen. En dat ze, nu zie ik dan wel zeg maar weer allemaal dingetjes wat, we, wat nu eigenlijk bijna niet meer gebeurt. Wat zie je dan hier bijvoorbeeld? Nou, niet meer zo hier, hier in de bocht, dan zie je eigenlijk dat hij zo, dat ze zijn neus stuurt, zie je dat? Yeah. En dat wordt nu steeds beter dat ze echt mooi de schouders om kan sturen. En het is natuurlijk vooral ook belangrijk, het ging hier natuurlijk eigenlijk best wel heel erg goed. Waarom zijn we daarna niet meteen gaan starten? Omdat we eigenlijk in de, uh, nou ja, de corona kwam natuurlijk ook precies, hè, dus dat kwam ook niet heel mooi uit. Maar dat we ook merkten dat in de training het niet altijd constant genoeg was, zeg maar. Dat je uh, best in de training nog wel eens dingetjes hebt dat je denkt, nou dat heb ik eigenlijk liever niet in mijn proef. Waardoor je daar dan eigenlijk nog eventjes wacht om echt die wedstrijd te nemen. Omdat je anders bang bent dat uh, dat je wacht met wedstrijden rijden omdat het niet constant genoeg ja, is. Ja, precies. Ja. En dat omdat ook je natuurlijk kleine dingen ja, zijn die zo'n moet leren. Ja, wat we natuurlijk in het begin zeiden dat je thuis natuurlijk het liefst uh, zeker wel 75, 80 voor elkaar wil hebben. Was het nu eigenlijk thuis vaak 50, 55, 60 en dan een keer echt een uitschiet erbij dat je dacht ja nu hebben we het. En dan de dag daarna, of misschien wel ineens de week daarna, dat je eigenlijk niet meer op dat punt kwam. En dat wordt nu gewoon steeds langer en constanter. Je ziet, je zag hier net ook dat ze met haar hoofd nog echt omhoog loopt. Ja. Oké, ja, dan zie je ook eigenlijk bijna niet meer in de bocht dat die neus een soort de bocht omkomt. Maar dat echt het hele paard de bocht omgaat. Toch zit ze hier denk ik op, 50 60 procent of zo. Ja, zeker. Want in een training ziet het er beter uit. Ja, maar dat is vaak, in zo'n wedstrijd heb je natuurlijk ook een beetje spanning en daardoor doe je eigenlijk, je wilt het niet, maar daardoor doe je eigenlijk iets onder je eigen kunnen presteren. En daardoor hoe beter je het natuurlijk thuis voor elkaar hebt en hoe constanter, hoe uh, dichter bij dat komt van je spanning. Uh, hoe zeg je dat? Hoe je rijdt in, je, in het moment van spanning. Dus als je onder je niveau rijdt, is het makkelijker. Hoe bedoel je? Nou kijk, als jij uh, aan het trainen bent op LM niveau en je rijdt een B-proef, ja. dan is een B-proef heel makkelijk. Eigenlijk wel. Terwijl als jij op BB niveau aan het trainen bent en je moet een B-proef rijden, ja, dan wordt is, een B-proef wel heel moeilijk. B, best wel heel moeilijk. Dit is heel mooi. Wat me wel nu opvalt heel erg, is, uh, Blondie loopt misschien niet altijd mooi in de houding, maar ze heeft wel een constantere houding. Het is niet of daar of daar, maar ze blijft eigenlijk een beetje, ja, dat noemen we horizontaal, dat ze een beetje met de oren ter hoogte van de uh, schoft blijft of daarin zakt ze iets. Kijk, hierin zie je natuurlijk ook uh, aan de pony, die is natuurlijk ook weer... Eén of twee, één jaar ouder hè? Eén jaar, ja. Ja, en maar door jou ook ook. Ja precies, een jaar ouder, maar natuurlijk ook een jaar training verder. Um, en dat zie je natuurlijk eigenlijk ook meteen in zo'n moment dat hij gewoon weet wat er moet gebeuren eigenlijk. Dat is natuurlijk niet dat het altijd hoeft te lukken. Maar uh, dat eigenlijk op het moment dat er spanning komt, dat Blondie dat nog een beetje moeilijk vindt om zich daar een weg in te leiden. En dat Boris daar alweer comfortabeler ook in zijn eigen lichaam in is. En dan zijn er natuurlijk altijd dingetjes onderweg wat minder goed kan gaan. Heel mooi gestuurd. Deze gaan we nog een keer met jou beoordelen. Ja. ja. Maar um, de vraag is, wat, wat maakt dat het hier nu voldoende is om B te starten? Wat um, zie je in Tessa, dat, ja. en met de pony's, want het ja. is natuurlijk een combinatie, dat ja. het voldoende is om B te starten? Um, nou, dat zien we natuurlijk niet alleen in de proefjes, maar vooral ook in de trainingen. En ja, uh, Tessa heeft vaak... Drie of vier keer in de week trainen we. Daarin zie ik gewoon dat eigenlijk al die trainingen qua niveau dichter bij elkaar komen. In plaats van dat je af en toe een uitschieter hebt en dat je daarna weer op zoek bent naar weer zo'n uitschieter. Dan heb je vaker een dag dat het begin misschien iets minder makkelijk is. Maar dat je wel weer sneller op je weg naar je doel bent. En hoe dichter je natuurlijk elke dag bij je ja, oorspronkelijke doel bent zoals je wil dat je pony op dat moment loopt... Hoe je je kan voorbereiden op een proef natuurlijk. Uh, hoe meer je ook weet dat je klaar bent voor die wedstrijd. Want als het thuis uh, nog te veel is van vandaag is goed gegaan en we moeten eigenlijk weer een week op zoek naar weer een dag dat het goed gaat, dan is het eigenlijk nog te onzeker. En nu gaat het eigenlijk bijna elke dag gewoon zeker eindigen we. Uh, gewoon zoals we ook. Uh, sowieso willen hoe die loopt. Hè. Het is niet dat we alleen maar oefenen omdat we proefjes willen rijden. We willen ook oefenen omdat we sowieso qua combinatie beter willen worden en het paard op de goede manier willen trainen omdat hij zich dan ook op de goede manier kan ontwikkelen en daar voor zichzelf ook combinatie het beste uit jullie twee kan halen. En hoe constanter dit natuurlijk is hoe constanter je natuurlijk ook uiteindelijk die proeven kunt gaan rijden. Op welk niveau? Ik zie bij jou altijd veel verschillen. Uh, soms dan ga je uh, in mijn beleving uit het niets uh, achteruit, achterwaarts of ineens heel veel middelen eraf doen zo. Uh, waar kijk jij dan naar? Dat is echt een stukje de controle op dat moment. Als ik denk, nou we hebben genoeg uh, controle dat Tessa het tempo van haar kan houden. Dus dat de pony niet doordramt, dan kunnen we daarna weer kijken of dat de pony het tempo overneemt, zeg maar, naar voren. Dan kunnen we daarna weer kijken of we de draf weer kunnen verruimen en daarna weer terug kunnen. En als dat goed gaat, dan kunnen we natuurlijk dat soort dingetjes oefenen. Nu hebben we van de week, of vorige week, hebben we het achterwaarts meegenomen. buiten dat het achterwaarts een hele goede oefening is voor de rug van je paard. Dus in dat achterwaarts geef jij zelf ook andere hulpen waardoor je als ruiter eigenlijk weer een ja, skill extra erbij je hebt. Het achterwaarts is, buiten dat een hele goede oefening is voor de rug van je paard, ook een stukje dat hij zich moet overgeven. Zeker als de pony erg naar voor wil heel graag, is best heel goed om eigenlijk van hem verlangen dat hij ook een keertje terug gaat. Je doet het om meerdere redenen. Je doet het dus eigenlijk dat je wil dat jij je pony achterwaarts kan zetten. Het is een goede oefening voor de rug van je paard. En jij hebt eigenlijk weer een nieuwe oefening erbij om zelf ook te oefenen en als ruiter daar je hulpen weer op een andere manier te kunnen geven. Dus je, je kijkt zeg maar als instructeur ook heel erg waar is de combinatie aan toe. Um, de ene dag is bijvoorbeeld het, het lichaam van het paard of pony wat stijver waardoor je wat meer aan wijken wil gaan werken of vind ik dat die te weinig aan de eenzijdige beenhulpen luistert, dus het been aan één kant waardoor je stukjes wijken mee gaat nemen. De andere dag dan ga je juist weer meer op de voltes werken of juist meer, meer naar voor of juist meer terug. Dus het is ook heel erg per dag dat je kijkt hoe ziet de combinatie er vandaag uit. Waardoor je dan natuurlijk als instructeur ook denkt hoe kom ik weer op het punt van mijn doel en hoe worden we daar beter in. Waardoor je natuurlijk zelf ook als instructeur allemaal skills hebt en, en dingetjes weet uit andere uh, lesklantjes of van paarden die je zelf rijdt. Dat je denkt, nou misschien is dat weer een oefening die zou kunnen helpen om beter te worden. Nou, ze is nu op B niveau gekomen. Ja. Na 5,5 jaar. 5 jaar en 7 maanden. Dus dat is een hele prestatie van jullie Zeker. samen. En ja. ook van vorige instructeurs natuurlijk. Uh, ze gaat nu dan starten. Ze mag de startkaarten halen. Ja. Dus dat is een heel dingetje voor haar natuurlijk. Ja, echt. Ja. Uh, en nu, wat gaan we nu doen? We blijven nu eigenlijk gewoon doortrainen op de lijn zoals we nu doen. En daarin wil je natuurlijk eigenlijk gewoon nog steeds uh, nog constanter worden in waar we nu mee bezig zijn. En uh, doen we eigenlijk altijd iets meer moeilijker trainen als wat eigenlijk proeftechnisch gevraagd wordt, je bent natuurlijk niet altijd aan het trainen alsof je een proef wil rijden, maar dat je qua oefeningen al een beetje oefeningen meeneemt uit een klasse hoger, dat je bijvoorbeeld niet 10 punten in het BB haalt en dan denkt: je, ja we moeten nu B gaan starten of 10 punten in de B en dan denkt: je, oh jee ja, we moeten nu L gaan starten, maar dat je eigenlijk daar in je training al een vloeiendere lijn in kan maken in het volgen van je klasses. En is het dan handig om bij 10 punten over te gaan of zeg je van nou dat zien we pas bij 10 punten hoeveel je ja, combinatie dat is? Ja, dat is echt heel verschillend. Bij de ene keer zou je denken, oh jij hebt er 10, nou je bent goed genoeg voor de volgende klasse. Dus je kan zo overstappen. Maar het kan ook zomaar zijn, ik heb ook wel eens een paard gehad, daar heb ik echt al mijn 30 punten mee uitgereden. Gewoon omdat je niet toe bent aan de hogere klasse. Dus dat wordt nog even afwachten. Ja, dat is gewoon echt, nou ja, dat is weer, je bent zelf niet elke dag hetzelfde, je paard is niet elke dag hetzelfde ja je bent gewoon altijd aan het kijken hoe ben je op die wat ben je op die dag ook waard en daarin ben je natuurlijk op zoek naar je hogere doel heb je nog laatste tips voor mensen die beginnen met paardrijden of uh, nu net een paard gekocht hebben of de mogelijkheid hebben om op een paard te rijden heb je dan tips van joh wanneer op. Ik bedoel, ik ben oud. Stel ik, uh, ik, ik, ik wil in de B starten. Nou, ik weet inmiddels dat ik dan echt nog wel wat dingetjes moet verbeteren voordat ik daar überhaupt over na moet gaan denken. Dus in het algemeen genomen heb je nog tips voor mensen die aan het paard beginnen. Misschien al wel heel prima kunnen rijden, maar ja. niet per se proefgericht heel goed kunnen rijden. Nou, het is natuurlijk vooral belangrijk uh, dat je zelf ook plezier in hebt om natuurlijk een keer een proef te gaan rijden. Dat je niet... Uh, ik weet zelfs iemand die was zeer zenuwachtig. het geduld. De... Misschien kun jij je er eigenlijk beter niet mee Siri. <lacht> Ik ken zelfs iemand die was zo zenuwachtig. Daar zeiden ze tegen. Je mag beginnen en dan AXC binnenkomen in draf. En zij wende af. Uh, juist bij de C en reed richting de A. En ging op X-halt houden en dacht waar is die jury eigenlijk. Okay. Dan ben je wel echt heel zenuwachtig. Ik ja, ben dus, echt heel zenuwachtig. Um, dan weet ik ook niet of het in die zenuwen jou, of dat jouw perfecte moment is om dan op wedstrijd te gaan. Geef jezelf ook de tijd om je te ontwikkelen naar die proef. Zorg dat als je een proef wil rijden dat je die proef misschien wel uit je hoofd weet of misschien wel vaak oefent. En dat je daar dus ook handiger wordt om die oefeningen of die proef te rijden. Want je hebt ook wel eens dat elke oefening los van elkaar eigenlijk heel goed gaat. Maar als het ineens al die oefeningen in 7 minuten moeten... Dan is het ineens best een hele opgave. Dus vergeet ook niet in je training wel eens dingen achter elkaar te oefenen. Dat je daar ook handig mee wordt. En gun jezelf vooral de tijd om er naartoe te werken. En vergeet zeker geen les te nemen. Dat er iemand vanaf de grond met je mee kan kijken. Want en als, je als ziet... laatste natuurlijk, vergeet geen plezier te hebben in Plezier gaan we sowieso maken. We gaan nooit stoppen met plezier met paarden. Daan, bedankt voor deze complete uitleg. Oh, dat begint misschien hier je nog geen ja, ja, ja, ja, ja, hartstuk. Ja, precies. Bedankt voor deze uitleg. Geen eh, ik hoop dat onze kijkers er allemaal uh, iets aan hebben. Dat hoop ik ook. En, en vragen ja. kunnen natuurlijk altijd gesteld worden. Ja. Laat ze dan hieronder achter in de comments. En dan komen ze vast bij jou allemaal terug. Ja. En misschien maak ik dan nog wel een deel 2. Oh ja, oh, dat is wel leuk. Met alle vragen. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei! Doei.